Nou, we zijn nog steeds in de marken, of ik ben nog steeds in de marken, Ik uh, ben nu bij de woning LMV 3080, een file die we dit jaar bijgekregen hebben. Een uh, prachtige file die hoort bij een wijnlandgoed, uh, waar je heerlijke wijnen kunt krijgen. Um, nou, we proberen te filmen, we zijn met de drone bezig geweest, maar het weer zit niet echt mee. Nu zit er even een beetje zon, dus nu ziet het er allemaal wat beter uit, dus ik probeer snel wat dingen te filmen voor jullie.